Goedemorgen lieve mensen, welkom bij deze live in de denk jezelf slank community op Facebook, de wekelijkse woensdagochtend masterclass. Vandaag gaan we het hebben over blijvend slank worden door meer jezelf te zijn. En misschien, nou misschien moet ik eerst even vertellen over het experiment met de aap, apen en een banaan. Het is een mooi experiment. Als je ondertussen dus kijkt, of als je er bent, laat me even weten dat je er bent. Het is wel zo aardig dat ik even weet, misschien zit je wel buiten, lekker op, het, op je terras, op je balkon in de tuin. Met je oortjes in, gewoon volgen natuurlijk, zodat je weer meer en sneller en beter blijvend slang kan worden. Sandy kijkt, geweldig. Gezellig dat je erbij bent, Sandy. Laat me nog meer weten, jongens, als je er bent, of je er bent, wie je bent zodat ik ook een beetje tegen mensen kan praten. Zoals je weet vind ik dat altijd zo gezellig. Anyway, blijf een slank worden door meer jezelf te worden. En we beginnen even met het experiment de apen en een banaan. Dat klinkt een beetje raar. hè. Ik heb een vriendin die is psychiater. En die kwam met dit experiment. En ze vertelde mij, er is een experiment geweest. Over gedrag gaat dat. Uh, wat hebben ze gedaan? Ze hebben een kring met... Zeg, ik weet niet precies hoor, maar zeg acht apen in een kring gezet. En toen die apen daar in de kring zaten, hebben ze daar bananen in die kring gegooid. Nou, de eerste reactie natuurlijk. Overleving, vreten. We pakken meteen die banaan. Dat hebben ze gedaan. Vervolgens gingen ze hetzelfde experiment doen. Weer apen in een kring. Weer een banaan in het midden. Maar ze spoten één banaan. Euh, één, banaan één aap spoten ze nat. Die aap die schok terug en die bleef zitten waar die zat. Die ging niet meer naar die banaan toe. De volgende, volgende keer deden ze nog een nat spuiten. Die aap schrok daar weer van, trok zich terug en bleef van die banaan af. Totdat meer dan de helft van die apen zo schrokken van dat water dat ze bleven zitten. Het gevolg was dat bij de volgende keer dat het experiment werd gedaan dat de andere apen, die dus nog niet nat waren gespoten, om zich heen keken en dachten, hé hey, wat raar, meer dan de helft gaat helemaal niet meer naar die banaan toe. En wat ging er gebeuren? Die apen die dus helemaal niet nat waren gespoten, die bleven gewoon ook zitten. Nu hadden ze die apen die nat gemaakt waren, hadden ze vervangen voor apen die nog helemaal niet aan het experiment mee hadden gedaan. Die gingen daar in die kring. Maar wat bleek nou? Omdat de rest van de apen, die ook niet nat waren gespoten. maar wel zagen dat de anderen bleven zitten. omdat die bleven zitten, gingen ook die nieuwe apen. die nog helemaal niet eerder aan het experiment deel hadden genomen. die bleven zitten waar ze zaten. En dit jongens, dit experiment, waar mijn vriendin recent weer mee kwam. kennen we als Learned Helplessness. Ik zie dat ondertussen ook Beliska, kijk welkom Beliska, en Learned Helplessness, dit experiment, is wat we allemaal mee te maken hebben. We zijn geworden wie we zijn geworden door onze primaire eerste opvoeders, ouders, caretakers, wie dat dan ook zijn. Learned helplessness zit in ons systeem. Dit experiment met de aap en de manaan zit ook in ons. Als wij worden gestraft door iets, dan leren we dat af. Als we worden beloond door iets, dan leren we dat aan. Want tegenover learned helplessness, wat Seligman heel erg mooi allemaal heeft uitgedokterd en omschreven, je kan het zo opzoeken. Seligman, learned helplessness. Maar tegenover learned helplessness staat megalomanie. Megalomanie is het fenomeen dat wij allemaal in ons hebben. Misschien de een wat meer dan de ander. Maar net zoals dat we learned helplessness allemaal in ons hebben, hebben we ook megalomanie. Allemaal in ons. Mega, mega als groot, lomanie. Lomani, megalomani, <laughs> is de eigenschap dat we ons beter voelen dan de ander. En dat kan komen door dat je zelf echt het idee hebt dat je waarde kan toegeven, toevoegen aan iemand anders. Maar dat kan ook komen door een minderwaardigheidsgevoel. En dan kan je zeggen, nou, ik ben mega... de reactie van de meeste mensen is... En dan moet je eerlijk zijn naar jezelf, want als we het hebben over blijvend slank worden door meer jezelf te zijn, is het eerste wat je moet doen, is eerlijk zijn naar jezelf. En iedereen kan zich wat voorstellen in dat learned helplessness, in die aap en die banaan situatie. Maar als ik zeg tegen mensen, ja maar jongens, we hebben we allemaal hebben een vorm van uh, megalomanie in ons, dan zeggen we nou nee hoor. Nou, dat ben ik niet. En alleen al deze reactie is het feit dat je het wel hebt. En het feit, we weten bijvoorbeeld, als we terug weer trekken naar onze leefstijl. We weten bijvoorbeeld dat als we mensen een eetdagboek laten invullen. Een eetdagboek laten vullen. Uh, sorry, 40, 30 tot 40 procent doet aan onderrapportage. Met andere woorden... Schrijven minder op dan dat ze werkelijk eten. Is dat nou expres? Nee, helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Is dat nou dat je de boel wilt flessen? Hoeft helemaal niet. Maar het is een vorm van megalomanie. Want we denken gewoon dat we beter zijn dan dat we in werkelijkheid zijn. Snap je wel? Andersom geldt ook, als we mensen vragen... Hoeveel denk jij dat je beweegt? Denk dat meer mensen dat ze meer bewegen dan dat ze in werkelijkheid doen. Dus mensen denken dat ze minder eten dan dat ze in werkelijkheid doen... En zeggen dat ze meer bewegen dan dat ze in werkelijkheid doen. Dit is een vorm van megalomanie. Als we nu eens gaan erkennen dat we dat allemaal hebben in ons. Iedereen. Dan kunnen we misschien gaan beginnen om echt jezelf te worden. En echt jezelf te worden is de start om blijvend slank te worden. Ik zie dat, zelf, dat Cynthia. Kijk wat leuk Cynthia. Hoef je niet te werken. Super leuk dat je erbij bent. Dus. Even kort samengevat, we hebben een aapje in ons en we hebben een mega in ons. Een aapje zien we vaak als de, helped, uh, als de learned helplessness en het aapje of de mega is eigenlijk een overschatting van onszelf. Je ziet daar al in een contradictie. Dus je ziet daarin iets wat gaat frictie gaat geven. En dat is precies waar natuurlijk... Of natuurlijk, voor mij natuurlijk, misschien voor jou nog niet. Maar waar de frustratie zo vaak begint. Uh, even kijken hoor. Uh, je wel wacht op een klant. Oh, dus je bent zo weer weg. Dat is jammer, Sint. Uh, Ingrid kijkt ondertussen. Goedemorgen, Ingrid. Dus als we nu erkennen dat we een aap in ons hebben en een mega in ons hebben. Mega Mandy. <laughs> Mijn dochter was vroeger helemaal gek op Megamindy. Wie niet? Weet je wel? Dat was, uh, ja, dat was toch wel voor haar tijd de power vrouw voorbeeld. Dus we hebben een aapje in ons en we hebben een Megamindy in ons. Als je gaat realiseren dat je dat in je hebt... dan moet je tegelijkertijd realiseren dat zowel het aapje als Megamindy... Een fixed mindset zijn. En we zijn altijd van. Oh nee hoor. Ik heb een open mindset. En ik ben open minded. En de, ik pas me aan. En bla bla bla. Nee. Dat zijn, ben je niet. Dat ben je gewoon niet. Jongens. Je hoort het al. Dit wordt een sessie. Waar ik even flink tegen de schenen ga schoppen. En dat is omdat ik wil, zo graag wil. Dat je durft te erkennen. Dat je niet perfect bent. En vanuit die erkenning. Kan je blijven slank worden. Dus. We hebben vastgesteld, we hebben een aapje in ons, we hebben vastgesteld, we hebben een megaminde in ons. We hebben vastgesteld dat beide fixed mindset zijn. Want, iets, denken dat je iets niet kan, learned helplessness, ook al is het ontstaan door de context van je opvoeding, of door de context waarin je zit, dat maakt even niet uit. Maar denken dat je iets niet kan, is fixed mindset. Maar denken over schatten dat je meer kan dan de ander, ontstaan vanuit verhoogde eigenwaarde of door minderwaardigheid, is ook een fixed mindset. Realiseer je dat? En we weten allemaal dat groei en ontwikkeling en resultaten halen, setting, strategieën enzovoort, dus ook blijvend slank worden, is het handig om dan een open mindset te creëren. Een open mindset te creëren. Een positieve mindset te creëren. En dan komen we met de oplossing, denk positief. Maar het wordt zo verdomde uit zijn verband gerukt. Dat hele positieve denken, dat hele law of attraction of de wet van aantrekking. Het wordt zo ongelooflijk uit zijn verband gerukt, dat het de essentie waar het nou werkelijk om gaat, verliest. Want als we nu, zoals de Law of Attraction zegt, hè, zoals we zeggen, ons denken bepaalt ons zijn, als we daarmee dwangmatig positief denken, dwangmatig onze affirmaties gaan doen, en erkennen dat er negatieve gevoelens zijn, erkennen dat er negatieve emoties, gedragingen, ervaringen zijn in ons leven. Als we het ontkennen en ons fixen alleen maar, ik moet alleen positief denken, ik moet positief denken, ik moet positief denken, oh, ik moet positief denken, want dan komt het goed, dan ben je ook in een fixed mindset. Snap je wel? En dan komt het niet goed. En dan denk je, als het niet naar je toe komt, law of attraction, oh, ik wil dat ik rijk word, ik wil dat ik rijk ik word, dat ik, ik dat ik mooi ben, ik wil dat ik slank ben, enzovoort. En al die affirmaties, en al, ik heb het er vaak genoeg over gehad, affirmaties werken niet als je ze niet afformeert. Je moet er wat mee doen. Je moet niet affirmeren en ontkennen van de negativiteit. Je moet afformeren, erkennen dat je iets kan veranderen door erkenning van het negatieve en als je dat gaat inzien lieve mensen dan pas kom je tot de essentie want we zijn zo ontzettend aan het zwart-wit denken dan denken we oké okay, we moeten positief denken, we moeten positief denken, we moeten positief denken, ik ga nu het dieet volhouden, ik ga nu het dieet volhouden, ik ga nu het dieet volhouden de negatieve brein die komt opeens eraan hallo je bent al twintig jaar bezig met overwicht hoezo zou je het nu gaan volhouden er is een duivel en een engeltje op je schouder altijd en jij denkt, nee, nee, ik moet positief denken, want wat je denkt, trek je aan. Wat je denkt, trek je aan. Nee, wat je denkt, trek je niet aan. Wie jij bent, trek je aan. Ja, ja, laat die maar even binnenkomen. Het is niet wat je denkt dat je aantrekt, het is wie je bent dat je aantrekt. Dus een positieve mind. Positief denken, ik ga het volhouden, ik ga het voor me affirmeren, ik ben mooi, bla bla bla, ik kan het, ik, ik, ik, ik, ik eet goed, ik let op mijn gezondheid, enzovoort enzovoort. En de negatieve gedachte, ik hou het niet vol, ik hou het niet vol, wegduwen. Is de grootste, denk ik wel, de grootste misvatting van de Law of Attraction. En dat is denk ik ook wel de reden waarom ik heel lang en nog steeds in, de, in sommige mate hoe sommige mensen het uiten, weerstand heb tegen deze manier van denken. Deze manier van denken, positief denken, alles wat je denkt, positief denken, de negatief. Het gaat zelfs over dat ze zeggen, kijk niet meer naar het nieuws, lees niet meer de krant, focus je alleen op positieve. Hallo, we leven, we leven in een wereld waar we te maken hebben met shit. Punt. Punt. En als je zo dat, dat positieve denken, law of attraction, het wet van aantrekking zo ontzettend doorduwt. Door dan is de andere kant dus ook zo. Dan betekent het als je het niet hebt gemaakt, als je een kut leven hebt, dan ligt het aan jezelf. Dat is de law of attraction. Nou, dat is het dus helemaal niet. Het is verdomde uit zijn verband gerukt. De Law of Attraction is niet zomaar iets. De Law of Attraction is niet een nieuw new age, nieuw fenomeen. De Law of Attraction gaat niet over ontdekken wie jij bent. De Law of Attraction is een trucje. Net als een dieet een trucje is. De Law of Attraction is, is niks in de essentie. Is het zoals het in de Bijbel ook al staat en je weet, ik ben een atheïst, of tenminste in die zin, ik ben een nou ja, atheïst, ik weet het niet meer. Twintig jaar geleden zei ik zeker, ik ben een atheïst, misschien moet ik daar wel van terugkomen. Ik geloof niet in een geloof, ik geloof in energie, maar da los daarvan, in de Bijbel staat Mattheüs 7, zoek en gij zult vinden. Vraag en gij krijgt een antwoord. Dat is de Law of Attraction. Dat is de law of attraction. Het law of attraction, of, of verwachten dat het van buiten is en naar binnen komt. No way! Het moet van binnen naar buiten. En dus betekent dat dat je moet erkennen dat er negativiteit is. Omdat we leven. In jou. Want jij bent die aap en je bent megamendi, weet je nog? En als je gaat erkennen dat je beide bent, dan pas kan je naar echt zelfonderzoek. Dan pas kan je naar echt blijvende verandering. Dan pas kan je naar echt realiseren van doelstellingen. Waarom? Omdat je dan een echte open mindset kan creëren. Omdat je dan echt een positieve mindset kan creëren. In de zin niet van ontkennen en wegduwen van negativiteit. Maar positieve mindset in de zin van ik herken het en ik kan er wat aan doen. Het gaat om een dominante moeder. Het gaat om alcoholistische ouders. Het gaat om misbruik. Het gaat om alleen gevoeld zijn. Het gaat om continu pijn lijden. Het gaat om van alles. Het moment dat we dat proberen weg te duwen is het moment dat je eigenlijk weer teruggaat in die fixed mindset en daarmee de problemen die jij mee hebt gemaakt aantrekt in de rest van je leven. Het is niet voor niks dat mensen niet één keer een burn-out krijgen, maar twee keer of drie keer. Het is niet voor niks dat mensen drie keer, vier keer, vijf keer een ongezonde relatie aantrekken, omdat het iets is wat learned helplessness is. We hebben dat op die manier geleerd. Het voelt vertrouwd. Is het goed? Misschien niet. Is het voor dat moment handig? Ja. Maar zodra we niet erkennen waarom we het werkelijk doen, die bepaalde handeling, kan je niet komen waar het werkelijk om gaat, namelijk jou. En ik geloof dus echt dat wanneer jij gaat inzien dat het om jou gaat in dit leven, in deze context... Is het noodzakelijk om jouw verleden te onderzoeken in je levensverhaal? In hoe we dat ook doen met Fitspel of met je 1 op 1 training. Mensen die bij mij op de 1 op 1 coaching zitten weten dat we starten meestal met een levensverhaal Niet om in te grapen in de ellende, maar om patronen te herkennen. Om te zien dat jij door die dominante moeder geworden bent als de mens die altijd voor iedereen moet zorgen en wilt zorgen en denkt dat hij moet zorgen. Terwijl dat in essentie misschien niet is wie jij werkelijk bent. Maar je hebt het wel zo geleerd. Want door die dominante moeder heb je, je altijd teruggetrokken. Wilde je onzichtbaar worden. Wilde je iedereen pleasen. Wilde je iedereen naar de zin maken. En als je dat niet ziet, als je dat niet doorhebt, ga je weer een persoon aantrekken die jouw partner wordt, die ook dominant is. Want je hebt het jezelf geleerd. En dat is niet dat we een beetje dom zijn, zoals Ma zou zeggen... Het is niet omdat we een beetje dom zijn dat we dat leren. Het is een natuurlijke reactie. Want iets wat we in onze vroegste jeugd hebben ervaren, dat nemen we mee als de eerste groei van identiteit. En de eerste groei van identiteit, de eerste wat we willen doen als we geboren worden, is overleven. Want dat is onze primaire eerste drang. En als we overleven, willen overleven, zijn we afhankelijk van onze ouders of van onze caretakers care moet ik zeggen. Dus we kijken naar hun op. We volgen hun. We doen hun na. Hoe vaak ik het niet heb gezegd. Ons gedrag wordt gevormd door onze zintuigelijke waarnemingen. En dat gedrag wat we zien de eerste jaren. Dat wordt jouw ID. Jouw ID is altijd contextgevoelig. Het moment dat je dat kan inzien, dat jouw ID, jouw identity, jouw identiteit, gevormd is door die aap en Megamendi, kan je inzien dat jouw identiteit niet al per se hoeft te zijn wie jij werkelijk bent. En als je denkt van ik moet ik ga heel erg veel laten zien aan de buitenwereld hoe goed ik bezig ben en hoeveel ik aan het sporten ben en bla bla bla. Dan is het die megalomie die aan het, uh, aan het schreeuwen is. En als je dan vervolgens terugtrekt omdat je denkt van nou zie je ik kan het niet en bla bla bla het gaat me toch weer niet lukken. Ik zie me helemaal niet meer terug. Dan is het weer die aap die op je rug zit te hijgen. En het is niet erg. Het is erg als je het niet herkent. Nou ja, het is niet erg, maar ja, dan verval je gewoon in oude patronen. En be my guest. Maar het is een beetje jammer voor je energie, toch? In al die jaren dat je bezig bent om blijvend slank te worden. Al die diëten die je hebt gedaan, al die pogingen die je hebt gedaan. Kom op, jongens. Kom op, jongens. Een dieet is een trucje van buiten naar binnen. Blijvend slank worden is echt van binnen naar buiten. Niet andersom. Niet andersom. Als je blijvend slank wil worden, moet je harder aan jezelf werken dan aan je dieet. Ik heb er vanmorgen een quote van gemaakt op mijn Instagram. Als je me nog niet volgt, dan even volg. Hè? Instagram, hè? fitspel.nl is mijn naam. Daar. Dus het moment dat we kunnen accepteren dat we negatieve elementen in ons zijn en we kunnen daarbij stilstaan en we kunnen dat gaan voelen en we kunnen dat accepteren dan is groei mogelijk en dan bedoel ik niet met accepteren van het laat maar het is wel best nee accepteren als punt om het beste leven te leiden wat in jouw macht is en ik hoop dat jullie dat gaan zien en dit gaat veel dieper dan thinking positive en dan law of attraction en dan al die dingen het is de erkenning dat we zijn gevormd door de buitenwereld en het is de erkenning dat we niet perfect zijn en het is de acceptatie dat we negatieve gedachten hebben en dat we daaraan kunnen werken. En dat is echt de start om echt te onderzoeken wie je echt bent en wat je echt wilt en wat echt je verlangen zijn. En het mooie is, als je dat pad met mij aan durft te gaan, of niet met mij, misschien met iemand anders. Maar natuurlijk hoop ik dat je dat met Fitspel gaat doen of met een 1 op 1 coaching, uh, Fitspel Fit, waarbij we dus acht individuele coaching sessies nog erbij hebben. Maar als je dat gaat doorhebben, dan ga je ontdekken wat je werkelijk wilt. En weet je wat het mooie is? Als je gaat ontdekken wat je werkelijk wilt, dan ga je inzien dat jouw gezondheid, dus blijvend slank worden, gezond gewicht creëren, dat daar een primaire basis ligt. En dat is waar blijvend slank worden door meer jezelf te worden overgaat en ik zie dat er nog wat berichtjes zijn uh, soms heb ik het idee dat je dan maar beneden wordt gehaald dan ik vind het heel moeilijk om de grens uh, te positief en negatief dan ben ik positief denken en dan zegt iemand je bent te positief wat ja nou precies maar Wanneer de positiviteit, de uitingen van positiviteit. En jongens, jullie weten het, hè, want ik ben heel erg van positieve mindset. Dat is iets heel anders dan alles positief benaderen. Want soms is het gewoon shit. Weet je wel? Soms is het gewoon kut. En, en positieve mindset, ik bedoel dus niet mee dat die... Nou ja, ik blijf het zeggen, als je het hebt gemist... Ga even naar mijn podcast en zoek op de verschil tussen affirmaties en affirmaties. Daar leg ik het heel duidelijk uit. Het heeft geen zin om te affirmeren als je niet gaat afformeren. Je moet er wat mee doen. Je moet het erkennen. Je moet zijn wie je wilt zijn. Alleen, maar dat kan alleen als je die maskers af wilt gooien. Als je die maskers af wilt gooien die je vanaf je geboorte opgeplakt hebt gekregen. En dat inzicht jongens... Ja, dat is de start. Dat is echt de start. Dat is waar de magic happens. Ik vind het super tof ook dat ik steeds meer mensen krijg in een een op één coaching. Die na-fit omdat ze inzien dat het, het, is een, het is een start. Maar het gaat uiteindelijk hierom. Ik blijf het herhalen. Blijf een slank worden. Het gaat niet over kilo's. Het gaat over de vraag wie jij wilt worden. Dus wie durft het aan om echt... Zelf onderzoek te doen. Wie durft het aan om echt eens te starten met dat levensverhaal? Wie durft het aan om te erkennen dat er negatieve gedachten en emoties zijn? En het onderzoeken van die gedachten en emoties, juist die negatieve gedachten en emoties onderzoeken, die leiden je naar meer ontwikkeling en meer groei. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt en ik zie je heel graag volgende week weer. Mocht je vragen hebben, je weet het, stel ze hieronder en dan kom ik erop terug. Doei doei!